Afhankelijk van je muziekkeuze dien je geld om af te dragen aan Buma Stemra. Er is ook rechtenvrije muziek te vinden. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor je muziekkeuze en hebben wij geen standaard wachtmuziek. Klik op Beheer en kies voor wachtmuziek. Deze vind je onder het kopje Opties. Klik op Toevoegen. Geef de wachtmuziek een naam. En kies of je deze ook af wilt laten spelen als je een uitgaand gesprek hebt. Kies daarna voor stap 2. Hier upload je een geluidsbestand dat je hebt gekozen. Let op, dit geluidsbestand mag maximaal 15 MB groot zijn en het moet .mp3, .wav of .gsm zijn. Klik vervolgens op opslaan.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 Nu wordt de wachtmuziek afgespeeld als je een klant in de wacht zet of doorverbindt naar een collega. Nog een kleine tip voor het kiezen van de wachtmuziek. Niet iedereen houdt van heavy metal of van Frans Bauer. Bedankt voor het kijken naar de instructievideo over het instellen van de wachtmuziek. Mocht je nog vragen hebben, we zitten altijd voor je klaar via de chat, maar ook telefonisch via 050-700-9920.